Met de HVA en de VU en andere organisaties zijn we een digitale sportcoach app aan het maken die hardlopers helpt om beter en meer te sporten. Ik onderzoek of het mogelijk is om je hardloopbewegingen te relateren aan je emotie en je vermoeidheid. 4G gebruik ik om de hardlopers te kunnen monitoren buiten in de stad. Omdat voor mijn experiment het belangrijk is dat ze op een bepaalde snelheid lopen. En ik real-time de informatie van de hardlopers nodig heb en ze daar dan op kan coachen. Ik vind de, de app een heel interessante uh, toevoeging. Het uh, idee dat je ook uh, met de app kan communiceren, uh, dat op basis daarvan je weer uh, af kan analyseren van hoe ging de training. Uh, dat is een mooie aanvulling. Vanaf mijn app verstuur ik uh, hardloopinformatie, zoals bewegingen, emotie, uh, moeheid en locatie. En dat is een grote hoeveelheid informatie uh, die ik realtime uh, moet kunnen terugzien op mijn systeem. En met 4G uh, lukt dat. Uh, de data van de telefoon die wordt uh, verzonden via een veilige verbinding naar de service van de VU en de AVA. Uh, en daarvoor gebruiken we Eduroom om die data ook echt veilig uh, te versturen. Uh, ik voel me meer vier. Belasting 18. Het is toch een hoop persoonlijke informatie die je zo verstuurt. En je wil niet dat andere mensen die kunnen onderscheppen. Je bent als je echt serieus aan het voorbereiden bent voor een, voor een wedstrijd of een trainingsdoel. Uh, wil je toch zoveel mogelijk informatie uh, hebben om steeds uh, je volgende training goed te bepalen. Of om te weten of je houdt aan je oorspronkelijke trainingsdoel. Ik denk dat deze app je uh, heel goed helpt om vast te stellen ben ik nog goed bezig. Of uh, hou ik vast aan een doel wat eigenlijk helemaal niet meer reëel is, dan moet ik gewoon bijstellen.